Leerlingen komen op school, ze verschillen in waar ze staan in sociaal en emotionele ontwikkeling. En om daarbij goed aan te sluiten, zul je als school dus verschillende dingen moeten doen die passen bij waar leerlingen vandaan komen. Elk kind hier, dat zit, daar hangt een verhaal aan. Er is aandacht voor elk probleem. Als het moet, dan schuiven we alles aan de kant en dan zeggen we van kom maar met je verhaal. Want... Zo kun je niet leren. Je moet echt eerst zorgen dat uh, het in de hoofden rustig is en dat de kinderen met plezier naar school gaan. En ja, dat, dat vind ik gewoon het belangrijkste. Wil je uh, optimaal ruimte hebben in je hoofd om te kunnen leren, moet je je lekker voelen. En uh, dat geldt uh, geld zowel voor, uh, voor de kinderen uh, als voor het schoolpersoneel. Dat, dat kun je heel mooi uh, ontwikkelen als je werkt aan welbevinden op school. Dan nou kan je dat dus in de klas kan je dus door de kinderen laten uitleggen. Wat voel je nou eigenlijk? Ja, hoe vind je, daar, hoe je daarop moet reageren? Hoe moet ik daar als leerkracht op reageren? Welbevinden is natuurlijk ook een heel breed begrip. En het is niet one size fits all. Van Wat vind je als school belangrijk? Uh, waar sta je voor als school? Wat zijn je waarden? Die kernwaarden gelden voor leerlingen, het docententeam, maar ook voor ouders. En van daaruit... Ga je binnen school allerlei dingen, activiteiten opzetten? Dat is je uitgangspunt. Pestincidenten, onveilig gedrag kan er op school zijn. Wat wij adviseren is om niet alleen maar die incidenten op te lossen, maar om te kijken of je schoolbreed aandacht aan dat thema kunt hebben. De kapstok is een gezonde school op welbevinden en daar wordt het, daar wordt het steeds meer aangehaakt. Bij de aanvraag van het vignet hebben we erg veel steun gehad van, van Jolien van Lier. Zij is met ons de menukaart door gaan nemen. Want er zijn ontzettend veel programma's en interventies die je kunt plegen. Zij kwam met suggesties en interventies die ze ons uitgelegd heeft om een keuze te maken. Wat past bij je school? Al mijn collega's zijn daarop ingesteld van, uh, er kan elk moment van de dag kan er iets zijn met een kind. Dat was eigenlijk ook de reden om dat gewoon eens even goed op papier te zetten. Wat doen we daar dan allemaal aan? Begin met dat pedagogisch klimaat dat je een veilige, positieve sfeer hebt binnen, uh, binnen school. Dat is de basis. Goede aandacht voor leerlingen hebt, dat je hen sociale vaardigheden aanleert. Als een leerkracht bijvoorbeeld dat goed kan, boosheid kan vertalen naar welke emotie ligt daar dan onder, welk verhaal zit daar achter, worden kinderen dagelijks daarin herkend en gezien. Ouders op een goede manier en een positieve manier betrekt bij school en bij hun, uh, hun kind. Wat zijn nou mogelijkheden waardoor je de band ook met ouders uh, kan uh, versterken? Niet alleen maar dat het een opdracht is, maar dat het de school het gevoel geeft, uh, jullie zijn hier welkom. Dat als je door een school heen loopt en, en er is een, wordt een feest georganiseerd en ouders die doen mee aan de viering van het feest. En dat als leerlingen uh, wel, wel iets meer aan de hand is... ...dat die vroegtijdig worden gezien, binnen school en vroegtijdig geholpen worden. En dat kan zowel binnen school zijn als ook buitenschool met uh, zorgpartijen die er zijn rondom school. Dat is een heel scala aan preventieprogramma's. Je hebt uh, de kanjetraining, je hebt taakspel, je hebt uh, positive School Behavior Support. En het is wel heel belangrijk dat je school goed kijkt van wat past bij ons als school. Wat past bij ons als directie, als docententeam, maar ook bij onze leerlingen. En dat je daar goed over nadenkt voordat je met zo'n programma aan de slag gaat. Dat je dat echt op maat doet.